Goedendag. het is vandaag op veel plaatsen een prima dag met zonnige perioden. Natuurlijk ook wat wolkenvelden zoals op deze foto is te zien. Maar het bleef wel vrijwel overal droog. En de temperatuur die liep vanmiddag ook op tot ruim boven de 20 graden op veel plaatsen. Hier kunnen we dat goed zien. In het zuidoosten werd het lokaal zelfs al 25 graden. Nou, die hoge temperaturen gaan we wel kwijtraken. Want het weerbeeld dat gaat de komende dagen echt wel anders worden. We pakken de kaart op op dinsdagmiddag. Dan zien we dikkere bewolking ten zuiden van Nederland. En ook regen. En die regen die komt heel langzaam dichterbij. En vanavond kan het uiteindelijk in de zuidelijke provincies ook af en toe gaan regenen. Het eerst zal dat in Zuid-Limburg zijn, maar later ook wel in Brabant en Zeeland. Als ik de animatie aanzet, kunnen we dat goed zien dat die neerslag wat naar het noorden komt. In het noorden van het land, overigens, daar blijft het gewoon droog. En morgen in de loop van de dag trekt die neerslag weer weg naar het zuidoosten. In Limburg kan het wel heel lang nat blijven. En dan is de kaart inmiddels al aangekomen bij vrijdag. Maar als u goed opgelet heeft, zag u dat ook op donderdag. Dat we dan met een noordwestelijke stroming te maken gaan krijgen. Krijgen. En met die noordwestelijke stroming worden ook buien aangevoerd. Die gaan we vooral merken in de kustgebieden, maar zo af en toe trekt er ook nog wel een bui verder landinwaarts. En met die noordwestenwind wordt het natuurlijk een stuk kouder. Dit zijn de rare van het begin van de middag en dan zien we die neerslagzone al... Boven België aanwezig en die kruipt heel langzaam dichterbij. Als we dan ook nog even in detail naar het model gaan kijken, dan kunnen we mooi zien dat die regen in de loop van de avond wat meer naar het noorden gaat komen. En dat vannacht en morgenochtend in die zuidelijke provincies er hier en daar wat regen kan gaan vallen. De regen die trekt dan in de middag weg naar het zuidoosten. Maar zoals gezegd in Limburg kan het nog wel lang nat blijven. Misschien dat daar wel 20 mm water gaat vallen. Dit is het weerbeeld voor morgen. 19 of 20 graden in de gebieden waar het droog blijft. In Limburg, daar zal het wat minder zacht zijn als gevolg van de regen die er valt. Daar natuurlijk ook de meeste bewolkingen. Morgenochtend ja, verwacht ik toch ook wel in Zeeland en Brabant wat regen. Tot aan de grote rivieren. Laten we dat maar even als grens aanhouden. De wind die draait naar het noordwesten en die brengt dan langzaam maar zeker koelere lucht. En dat zien we dan ook op de weerkaarten terug. Donderdag 17 tot 19 graden met een enkele bui. Vooral in het noorden van het land. En vrijdag ook dan vallen er buien en wordt het 16 of 17 graden met een stevige noordwestenwind. Zaterdag zal het niet veel anders zijn, ook dan een buiig weerbeeld met nog steeds die koude noordwestenwind. Maximtemperaturen rond 15 graden en dat is echt wat laag voor deze tijd van het jaar. Nog fijne dag.